Zit de levensstijl van je opa in jouw genen? Dit is de Universiteit van Vlaanderen. Als kleine jongen keek ik heel graag naar Popeye. Ken je nog Popeye? Die stoere zeebonk die na het eten van een blik spinazie heel sterk werd, de spieren gingen zich ontwikkelen en waarmee hij zijn aardsrival Brutus een opdonder kon geven en zo zijn geliefde olijfje kon redden uit de penibele situatie. Ik was daar verzot op. Ik was een sportieve, competitieve jongen en ik wou dus ook heel sterk worden. En ik heb dus jarenlang in mijn kindertijd tegen heug en meug spinazie gegeten. Helaas, zonder al te veel resultaat. Alhoewel, misschien heeft het mij wel geïnspireerd in mijn onderzoek. Want ik doe onderzoek naar de impact van omgeving en werk op onze gezondheid. En ik probeer te begrijpen hoe het komt dat bepaalde stoffen, zoals fijnstof, kleine deeltjes, metalen en ook oplosmiddelen die we gebruiken in het werk, maar ook waar we aan blootgesteld zijn door bijvoorbeeld luchtvervuiling, hoe die kunnen bijdragen tot de ontwikkeling van ziektes. En ik zoom daarin specifiek op een epigenetische mechanisme. Nu, die term epigenetica, die doet misschien al een belletje rinkelen. Je hoort misschien gen, je hoort misschien genetica. Dus het heeft inderdaad te maken met genen en genetica. Nu, in epigenetica gaat het over het aan- of afzetten van genen. Maar om dat goed uit te leggen, zal ik misschien het voorbeeld geven van kanker. Kanker is een voorbeeld van een cel die eigenlijk de controle over de groei heeft ver verloren. Want cellen die gaan normaal zien delen. Denk terug aan poppjes, als die spinazie gegeten heeft, ja, gaan die spiercellen zich gaan uitzetten, gaan vermenigvuldigen, gaan groeien en delen. Maar gelukkig stopt het ook, want anders zou een misschien ontploffen. Nu, bij kankercellen zijn cellen die de controle verloren hebben over de groei. Dus met andere woorden, die cellen worden gestimuleerd om te delen. En die worden eigenlijk niet langer afgerend met telen. Waardoor je dus een ongecontroleerde celgroei krijgt, met andere woorden een kankercel. Nu, vanuit de genetica weten we dat er bepaalde genetische risicofactoren zijn. En misschien herinner u je je een paar jaar geleden het verhaal van Angelina Jolie, de Amerikaanse actrice die elke heel drastische operatie heeft ondergaan. Onder andere haar borsten heeft laten verwijderen en ook haar baarmoeder en eileider. Waarom heeft ze dat gedaan? Wel, ze was drager van twee genetische risicofactoren. Het BRCA1 en BRCA2-gen. Wat doet dat gen? Dat gen codeert voor een eiwit dat een heel belangrijke rol speelt in het afremmen van de groei van cellen. En bij Angelina Jolie zit daar een fout in de code. En die fout heeft ze doorgekregen van haar ouders. Waardoor ze eigenlijk 60 tot 80 procent kans heeft om borstkanker of eileiderkanker te ontwikkelen. Nu, in de epigenetica gaat het dus ook over genen, maar het gaat over het gebruik, de uitlezing van genen. Want in de epigenetica zit er geen fout, geen afwijking in de code van dat gen, het gen heeft een normale code, maar de fout gebeurt wel, of de aanpassing gebeurt wel in de uitlezing, het gebruik van het gen. Nu, om dat uit te leggen, zal ik even opnieuw mijn forse onderarm gebruiken. Mijn onderarm dat stelt het gen voor. En dat gen heeft eigenlijk een soort... Ja, ik noem dat landingspiste. Een landingspiste waarop dat factoren... Ik ga die transcriptiefactoren noemen. Die transcriptiefactoren die gaan ik landen op die landingsbaan om vervolgens dat gen te kunnen uitlezen. En een eiwit kan daaruit ontstaan. Nu, net zoals bij een landingspiste, als ze daar steenbrokken op leggen, dan kunnen die transcriptiefactoren niet aan dat gen en kan dat gen niet uitgelezen worden, niet tot expressie komen. Nu, wij noemen dat, in de epigenetica, methylatie. Dus met andere woorden, die rotsblokjes die hier op die landingspiste liggen, wel, dat zijn eigenlijk chemische structuren die we methylgroepen noemen. En eenvoudig gezegd kunnen we eigenlijk zeggen dat ja, als een gen gemethylleerd is, dat dat eigenlijk de genexpressie, met andere woorden, de uitlezing van dat gen gaat bemoeilijken. Oké, okay, wat hebben we al geleerd? Hè? Dat er genen zijn die dus cellen stimuleren om te groeien, maar we hebben ook genen die die groei gaan afremmen. We hebben ook geleerd dat daar foutjes kunnen in gebeuren. Maar er kunnen dus ook foutjes gebeuren in die uitlezing. Met andere woorden, stel je voor dat de cel gestimuleerd wordt, verdurend om te delen. Met andere woorden, die transcriptiefactoren die kunnen landen en telkens die genen die instaan voor het stimuleren van die cellengroei, ja, die kunnen daaraan. Dat gebeurt onbeperkt. En tegelijkertijd zie je dat die landingsbanen van diegenen die instaan voor het afremmen van de celgroei, dat, dat die landingsbaan bezaaid is van met methylgroepen. Met andere woorden, dat gen, dat tumorsuppressor gen, kan niet worden uitgelezen. Met andere woorden, de rem werkt niet meer en op die manier kan ook kanker ontstaan. Wat we dan doen in ons onderzoek is gaan kijken naar welke stoffen een gelijkaardig patroon kunnen veroorzaken, net zoals we zien bij die kankercellen. Bij die kankercellen zien we dus een globale hypomethylatie. Heel veel genen komen tot expressie, ook genen die niet tot expressie moeten komen. En die tumorsuppressorgen ligt eigenlijk en is gemethyleerd. En dus wat we doen in ons onderzoek, is we gaan celletjes blootstellen aan kankerverwekkende stoffen, en gaan kijken wat het doet met die genen. Met andere woorden, gaan zien welke genen aan- of afgezet worden. En als die aan- of afzetting, dat regelpaneel, gelijk op dat van een kankercel, dan hebben we toch wel een sterk vermoeden dat die stof, die kankerverwekkende stof, inderdaad zou kunnen aanleiding geven tot kanker. Dus eigenlijk om het in Popeye-taal te zeggen... ja. We zouden eigenlijk via de epigenetica kunnen verklaren waarom dat plots heel sterke spiergroei heeft, dankzij het eten van spinazie. Spinazie zou ja, bij poepij en tekenfilms uiteraard net die celgroei kunnen gaan stimuleren en eigenlijk die tumorsuppressengroei wat kunnen gaan afremmen. Nu, dat brengt me eigenlijk tot de tweede vraag. We hebben daar straks, toen we het hadden over Angeline en Jolie ook gehad over het overdragen van die genetische risicofactoren. En de vraag is nu of we die epigenetische veranderingen het aan- en afzetten van die genen of dat dat ook kan overgedragen worden van één generatie naar de andere. Met andere woorden, of de levensstijl van onze grootvader ook een impact kan hebben op de gezondheid en het risico van ziekte op de zonen, maar ook op de kleinzonen en kleindochters. En hebben we daar evidentie voor? Ja, toch wel. En ik neem je me mee naar de oorlog, de oorlogsjaren 1944-1945. Het was winter, een zeer harde koude winter. En in Nederland werd al het voedsel aangevoerd vanuit de rivieren. En die lagen bevroren. En de Nederlanders op dat moment hadden dus tekort aan eten. Terwijl we normaal gezien 2200 kilocalorieën nodig hebben om te kunnen leven, hadden ze op dat moment nog amper 600 kilocalorieën die ze konden opeten. Met andere woorden, ja, de vrouwen die op dat moment zwanger waren, die hadden eigenlijk een tekort aan voedsel. Nu dat had uiteraard ook wel een impact op hun zwangerschap en de baby die ze aan het ontwikkelen was in de buik van nu, eigenlijk, die groep is eigenlijk opgevolgd geweest over de jaren heen. En wat heeft men eigenlijk gezien? Dat die groep een veel groter risico heeft op het ontwikkelen van hart- en bloedvaataandoeningen. We wist ik, niet hoe waarom. Maar we ging terug gaan kijken en zag dat die zijn ontwikkeld geweest. Ze zaten eigenlijk in de baarmoeder op het moment van de hongersnood. En dan heeft men eigenlijk gaan kijken bij die mensen welke genen er aan en af staan. En men heeft eigenlijk gezien dat genen die tussenkomen in die groei en dat metabolisme dat die eigenlijk anders geschakeld staan in vergelijking met andere gezonde mensen. Dus het lijkt er eigenlijk op of dat precies die kinderen van in de baarmoeder eigenlijk epigenetisch voorgeprogrammeerd waren om te gaan overleven in moeilijke tijden en hongersnood. Maar wat is er eigenlijk gebeurd? Die mensen hebben de gouden jaren 60 meegemaakt. Die hebben geleefd in overvloed. Die hebben veel te veel kunnen eten volgens hun voorprogramma's. En dat heeft eigenlijk gemaakt dat zij nu een hoger risico hebben op hart- en bloedvat -aandoening. En ja, we hebben meer en meer evidentie dat dus die eerste duizend dagen waarin van onze levensjaren een heel belangrijk impact hebben op onze gezondheid en het risico op ziekte. Maar gelukkig kunnen we dat ook wel wat bijsturen met het aanhouden van een gezonde levensstijl. En dat brengt me dan ook tot bij het einde en de conclusie van mijn verhaal. Wel ja, ik denk dat de levensstijl van onze grootvaders dat die ook een impact hebben op de gezondheid van ons. Met andere woorden, je bent niet alleen wie je bent dankzij wat je eet, drinkt en inademt, maar ook wat je grootvader jouw je ouders hebben gegeten, gedronken en ingeademd. Met andere woorden, de levensstijl van onze grootouders heeft een belangrijke invloed op onze gezondheid en dat weten we dankzij de epigenetica. Dank wel.